gaan we weer verder. Nou, daar zijn we hoor. Het is al zo'n geavanceerd spel dat we gewoon al de WASD-toetsen oh, kunnen down. gebruiken. Er zijn ook mensen die gaan praten met mensen. Hè? Dat doet één keer. Kwast. Hey, hey. Dit is dezelfde stem als Master Movies. Dit is mijn nieuwe vriend Buddy. Hij is ook homo net als jij Doe het nog een keer Draco, zuck Hoort hij, Hoort Jezus What the fuck <laughs> What the fuck is dit man? Uh, daar nog? wil ik een loop van hebben van dat geluid <laughs> oh. Je kunt die Allomora gebruiken. Ik weet niet, ik wil niks zeggen, maar je kunt die spreuk gebruiken als je wil. <laughs> Hoeft hoe die, niet hoor. Kijk hoe dat slot erop zit. Het gaat er geplakt. Het werkt niet eens. <laughs> ja. Um, eens kijken welke spreuk zou ik kunnen gebruiken. Um, Allomora misschien? <laughs> Ik vind het ook zo mooi als je een doet dat je gewoon door die mensen heet. <laughs> zie je het al voor dat je zo'n gesprek start met iemand en dat hij opeens random tussen de gesprek Hallo mora! <laughs> <laughs> Eens kijken, wat komt hier uit? Snoepies. Oh, Smanki's. Niet voor jou. Wat, oh. he, wat zijn smankies? Ja, gewoon lekker. Waar oh, eet ze die niet gewoon op? Nee, zij is een verzamelaar van Snoep. Je weet wel, ze is zo'n gek kind. Oh. Nou, dan gaan we opslaan. Ik weiger eigenlijk om op te slaan. Ja, dat omdat ik zo'n pro ben, dus ik ga gewoon hier eens. Oh, kijk. Kijk dit. Nou leuk, dat wil ik niet. Dat is echt voor sukkels. Woe! Oh, nee. Een magisch vergrendelde kast. Een, een magisch vergrendelde kast. <lacht> Wat? Hoe heeft hij bepaald dat dit een magisch vergrendelde kast is? Zo'n houten kast met sleutels erop. <lacht> er zit helemaal geen slot op, volgens mij. Hoor. Volgens mij kun je hem gewoon openmaken maar ik weet niet ja ze kijken hier wel echt aan ze van, ja. doe het, doe het, Groepsdruk. doe het, Oh, hij komt ook nog dichterbij staan we kunnen het ook gewoon openmaken, want jullie willen verschijnt een geheim? waarom weet hij dat? ja ze weten ook wel heel veel hè? ze komen zo maar een random beeld tegen oh, er verschijnt een geheim als je dat doet ik vind het ook mooi dat ze al kijk uit zijn voordat er iets was gebeurd ja. <laughs> Ik kunnen dat uh. iets met jou te maken heeft. Draco Malfides. Dus jij mocht in de beestenwagen mee. Waarschijnlijk de enige no. plek waar die vrienden heeft. Oh, oh. oh. oh. dit zijn ook de lessen op die school. Hè? Ja. Ja. Ze sluit hier en op. Um, professor mag ik terug? Nee. Ja. <laughs> ah, niet oh. oh, niet weer. Oh, niet opstaan. Let op, hij kan exploderen in de knalbonbons gooien. <laughs> Wat voor school is dit? Hier zit ook een geheimpie. Ik zeker, of niet? Hier zit een geheimpie, hoor. Er zit echt geen geheimpie, joh. Er zit hier ergens een geheimpie, geloof ik. moet Hier zit een geheimpie, geloof ik. Zie je dat? Zie je die slechte tekstje daar? Oh. Dacht ik al. Dat zou je niet zien als je niet naar boven zou kijken. Cap Kapretractum! <laughs> Welke spreuk was het nou ook weer? Wacht, nee, ik heb het niet onthouden. Welke spreuk was het? Oh, we kunnen nog één keer halen. Alsjeblieft. Was, ja, nog één keer, alsjeblieft. Oh. Oh, Carpre. carpre... Oh, wacht, wacht. Nee, nu weet ik het ook even ja, Hopelijk mogen we hem straks nog een keer gebruiken. <laughs> ik ga het spel straks onkeihard afsluiten. <laughs> keihard. Deze keer wil ik echt niet zeven. Oh ja, het is gewoon Nice. Nou. Dat was geweldig! Dat was geweldig! Ik ben tien keer bijna dood gegaan. Nou, we willen nog één laatste spreuk horen ofzo. Dat is wel een mooie afsluiter. <laughs> nou, dames en heren, als laatste spreuk... Als, wacht, nee, ik wil even drie zeggen. Ja, oké. Okay. Dag nou, dames en heren, leuk dat je hebt gekeken naar deze nostalgische oh, nostal oh, Dankjewel voor het kijken naar deze nostalgische. Ja, nostalgie. Nostalgie. Nostalgische uh, video? Ja. Niet voor iedereen. Niet voor iedereen, maar als je Harry Potter hebt gespeeld, ah, dan is dit heerlijk. Maar, uh, dank voor het kijken. We zien jullie weer in de nieuwe video. Heb je nou suggesties voor een ander spelletje wat we moeten spelen? En dus is een keer niet zo'n oud k spel maar ik, we hebben nu al drie van hebben geupload. Uh, nou, volgens mij zijn al onze spel gewoon oude k spellen. <laughs> maar uh, wil je dat nou zien? Dan kan dat zeker. En heb je nog uh, suggesties voor oude spellen, dan mag het zeker ook. Laat het gewoon even lekker weten in de comments. En dan zien we ja, jullie. Volgens mij wachten we het nog steeds op ons. We moeten nu echt Hoi bek, Harry. Uh, dan zien, dan we, dan zien we, we jullie weer in de volgende video. Depen ofzo. Dat is er van Smiley. Ja, maar doe je?